niet lekker de baard op je beeldscherm en welkom bij weer een nieuwe vlog uh, heb ik nog intros Ga ik niet zo heel gek veel te vertellen vandaag, we gaan gewoon gelijk beginnen met de training let's go Vandaag neem ik jullie lekker mee naar de intensiteitdag. Uh, wat we gaan doen is uh, squatten, overhead press en een power clean. Uh, of snatch. Power snatch, sorry. Um, en misschien nog wat assistentiewerk, misschien dat ik even met de ballen ga met de, de atlas stones. Um, weet ik nog niet helemaal. Het is even kijken ook hoe het gaat met uh, de overredpres. Misschien dat ik daar nog wat assistentiewerk voor doe. En misschien ook wel helemaal een assistentiewerk. Dat is een beetje ook hoe ik me voel. Um, overigens, um, er was een hele lange tijd. Was er een artikel uitverkocht bij een uh, sportwinkel. Uh, ik zeker vier maanden zitten te wachten tot hij eindelijk weer uh, leverbaar is. En Hij is nu leverbaar. En ik ga hem binnenkort bestellen. En ik ben benieuwd of jij raadt wat het is. En er mist nog één en onderdeel in heel deze... Schuur, garage, de bunker. Laat even een commentje achter, laat er, doe even raden wat het is. Ik ben benieuwd hoe hij erachter komt. Hij komt uh, waarschijnlijk pas over 1 of 2 maanden of zo. En dat komt sowieso ook weer terug in de vlog. Dus laten we beginnen. Ah. We'll Ik probeer hier even voor mijn gemak in te trainen Maar ik sta gewoon in de brandlucht Dat willen jullie niet weten Volgens mij staat het gebouw hier aan de overkant in de brand Dus dat lijkt best wel af tijdens het trainen Dat uh, maakt niet heel vaak mee uh, in een typische sportschool natuurlijk Maar we gaan gewoon door Eigenlijk is de training voorbij, maar ik doe nog even wat extra zoals ik uh, al wat voorspeld eigenlijk. Ik heb nog best wat energie dus moet goed komen. Het begin van het programma natuurlijk, dus er is nog wat ruimte om even lekker wat extra werk te doen. Weet je, het is nog niet heel intensief dus is nog ruimte. Um, wat ik ga doen is een, uh, achter mij, daar. Een close grip, bench press. Um, niet al te zwaar. Ik denk dat ik hem even drie keer opremp naar vijf, zin, naar vijf herhalingen. Uh, het gewicht remp ik op, zeg maar, een piramide setje. Uh, en dan maak ik er een supersetje van met een rollout per direct achteraan. Mijn uh, lordosa, mijn holling in mijn onderrug. Die is wat te veel. Daar uh, krijg ik rugklachten van. Ik train er eigenlijk omheen. En, uh, tenminste, trainen omheen en daarmee leren trainen eigenlijk. Voor oefeningen soms net wat anders uit. Um, maar. Als je mij vanaf de zijkant zou bekijken en mijn holling in mijn onderrug is te groot dan is het de bedoeling dat je je buikspieren onder andere traint want wanneer je die traint bolt je onderrug natuurlijk en dan zou die weer in een neutrale positie moeten komen Ga ik ook nog een keer een aparte video over maken want dit is zomaar één van de elementen en één van de spiergroepen die daarmee te maken hebben Maar, komt ie! het ding met uh, rollouts hallo uh, het ding met rollouts is ik doe hem bewust tegen zo'n randje aan sommige mensen denken dat oh, is niet sterk genoeg hij, uh, kan dat niet tuurlijk kan ik dat wel alleen als ik tegen het randje aan rol kan ik beter de spanning op mijn buik houden Is namelijk als je begint met rollouts en je doet die oefening nog niet zo vaak dan voel je hem 9 van de 10 keer eigenlijk voel je hem verkeerd uit Vooral dus als je zeker net begint met fitness zeg maar dan voer je hem vaak verkeerd uit. Heel veel mensen kunnen hun buik nog niet goed aanspannen. Gaan rollen, komen terug, denken dat ze hem goed uitvoeren is niet zo. Waarom niet? Je moet leren om je buik aan, aan te spannen en op het moment dat je helemaal uitrolt, wat heel, heel veel mensen dan gebeurt, is dat de oefening natuurlijk best zwaar is, dan gaan ze hangen in hun onderrug en dan komen ze terug en dat doen ze eigenlijk alleen maar puur door hun armen naar beneden te trekken en eigenlijk totaal geen kracht uit de buik te halen. Vandaar raad ik heel veel mensen aan doe hem lekker tegen een randje aan let puur op de concentratie van je buik als je tegen dat randje aanrolt kan je namelijk je kan als je begint starten je spant je buikspieren aan je rolt tegen het randje aan desnoods kan je dan loslaten en dat zou ik niet adviseren natuurlijk maar je zou kunnen loslaten en dan opnieuw die spanning op de buik brengen en dan terugkomen met puur alleen de focus op de buikspieren sorry voor het licht ik sta net onder een spotje jullie kunnen het net niet zien het is veel te donker hier ik stap net binnen in mijn huis en je kan geen grotere dierenvriend vinden als mij ik ben gek op dieren, echt waar alleen de kat van de fucking buren leuk en aardig allemaal maar niet als die in mijn tuin schuimt, schijt en ik er dan vervolgens met mijn sportschoenen in ga staan en dan vervolgens op mijn witte tegelvloer ga staan oh jongens jongens jongens. dus ik ga maar even poep opruimen het is niet anders uh, bedankt tot volgende week Tja,